Hoi, ik ben Denise, de nieuwe Hanna. Ik werk nu sinds januari uh, bij Grote Nieuwboemakelandij. De jongste teller uh, van het kantoor. En het bevalt me enorm goed. En nu bots ik tegen iemand aan. Maakt niet uit, je hoort erbij. Oh, jeetje. Het is hartstikke druk.